Waar is uw jasje? Wordt hier gevraagd. Excuus, dat ligt achter in de zaal. ik nee, het even halen? Volgende keer. Volgende keer zal ik het aandoen. Gaat u verder. Voorzitter, dank u wel. En ik zal de volgende keer een jasje aan doen. Lijkt dank mij heel goed. Dank u wel. Dan gaan we. U <lacht> <lacht> schijnt ook geen sokken aan te hebben. Wordt heel <lacht> Dat heeft de heer Wilders gezien hoor, niet ik. Dan gaan we nu stemmen. Meneer Azarkan, u dacht meneer Farraan, heeft geen jasje aan, ik ga het ook doen. Nieuwe, nieuwe beleid. Ik heb het afgekeken inderdaad. Goed, de heer Azarkan. Het ja, gaat helemaal de verkeerde kant op, zie ik. U weet waarom, meneer dat, dat hoor ik vaker als ik ergens naartoe loop. Dank u wel, voorzitter. De heer Van Menen. Ja, voorzitter. Ik wil dat de heer Quint voortaan een jasje aandoet. Heel goed. En je uh... voor een debat? De heer Koezoel. Voorzitter, van voor mij mag de heer Quint zelf weten of hij wel of geen jasje draagt. Wij steunen het debat. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil u op uh, voorzichtige wijze antenderen op de wijze waarop ik gekleed ben. Dat gezegd ja. hebbend...